L'Alenio staat voor genieten van je interieur en van de mooie dingen van het leven. en Dat is precies wat ik vandaag ga doen hier in de exclusieve BMW Lounge Bar op het strand van Knokke, vlak voor het casino. Ik kom genieten van een van de eerste dagen van onze Belgische zomer en van een mooie parketvloer uit de Evasion-collectie van L'Alenio. Évasion is een reeks eigentijdse parketvloeren met een zuiderse ontspannen uitstraling. Alle vloeren uit die collectie zouden er beeldig uitzien in het zomerse kader van het restaurant met sterreniveau van deze trendy loungebar. Hier kozen ze voor de beachy-witte look van de Chateau d'If. Voor deze vloer inspireerden onze designers zich op de lichte kleuren en luchtige elementen van de Scandinavische stijl. Het eikenhout van deze vloer werd eerst lichtjes gerookt om het een warmer gevoel te geven. En daarna werd het hout licht geborsteld en de nerven zorgvuldig ingewreven met een witte patina. Het is precies zijn wit gekalkte aanblik die de Château zijn lichte, sprankelende tinten bezorgt. Voor deze vloer werd eikenhout geselecteerd met ABCD-sortering. Dat betekent dat strakke planken en meer rustiek uitziend hout vermengd worden tot een mooie mix met natuurlijke schakeringen die rust en evenwicht brengen in je interieur. Kortom, dit parket ziet er chic en stijlvol uit en heeft een kleurenpalet dat voortreffelijk aansluit bij moderne interieurs. Bovendien is de Château Div met zijn drielaagse opbouw ook een stevig samengesteld parket. Zijn eiken-toplaag wordt verlijmd op een draag van populiere hout. Voor extra stabiliteit wordt onderaan nog een balancer in populier fineer voorzien. Zo wordt dit parket zeer stabiel en kan je het op minder zomerse dagen ook uitstekend combineren met vloerverwarming. Het onderhoud van deze vloer bezorgt je geen kopzorgen, want de vloer kreeg een vernisafwerking en is dus goed beschermd tegen indringend vuil. Regelmatig stofzuigen en lichtvochtig reinigen met een milde parketreiniger volstaan dus om je parket in tip-top shape te houden. Ook de plaatsing gaat trouwens bijzonder vlot en makkelijk, want dit parket is uitgerust met een handig kliksysteem, zodat je het gewoon zwevend kan plaatsen.